Hey, ik ben Maarten van Minder. Ik zal jullie laten zien hoe je de rekenmachine op de Chromebook kunt uitzetten. De rekenmachine op de Chromebook is slim, maar niet altijd gewenst op het moment dat je de kinderen rekenen aan het leren bent. Oké, okay, je gaat naar de Google Admin. Admin.google.com Daar klik je op apparaten. Dan ga je naar Chrome instellingen, gebruikers en browsers. Vervolgens kies je de eenheid, de organisatie eenheid, voor wie je de rekenmachine uit wil zetten. Nou, ik wil voor alle leerlingen wil ik de rekenmachine uitzetten. Dan zoek ik naar suggest, s u g g e s t, en dan staat onderaan de omnibox zoekmachine. De rekenmachine is namelijk een uh, ja, automatische aanvulling van de OmniBox-zoekmachine. En in plaats van een gebruiker laten bepalen, kies ik hiervoor Gebruikers nooit toestaan Search Suggest te gebruiken. Ik klik rechtsboven op Opslaan. En dat was het. Zo, dan nou kun je tenminste weer een rekentoets doen, waarbij je zeker weet dat de kinderen zelf het rekenen doen.